0800-3000-555. Bellen met Bert. Op 0800-3000-555, dat is ons uh, gratis nummer bij NPO Radio 5. Ah, hallo met Bert, goedemiddag. Goedemiddag, mijn Michel omheen? Dag Michel, zeg het eens. Hi. Ja, hey, ik wil reageren op jullie uh, rubriekje wat jullie net uh, de luchten hebben gegooid. Ja, over die, dat, uh, dat bed dat uh, ervoor zorgt dat jij uh, goed blijft liggen... en een poor krijgt op het moment dat je ligt te snurken. Ja, klopt helemaal. Ik, uh, ik heb zelf een ernstig sneurprobleem. Nou ja, ik ervaar het zelf niet als ernstig, maar mijn vrouw ja. en mijn kinderen vaak wel. Ja, ja. En hoe ja. ernstig is het dan? Nou ja, uh, zo ernstig dat ik soms uh, het hok, uh, zeg maar het mancave, uh, alias de schuur induik. Ja. Omdat ik uh, boven gewoon uh, zoveel overlast overzaar, veroorzaak. Omdat ik uh, een half bos aan het omhakken ben. Goeiedag, ja. Dus dan ga je echt ergens <lacht> anders slapen, uh, ver buiten ja. gehoorsafstand. Ja, van de, van de buren en van onszelf, dus ja, dat is... Ja, nou heb je allerlei dingen, je hebt van, die, van, die, van, die, van die maskers en van die beugels en... Uh, ja, op je neus. Ja, heb je dat wel eens geprobeerd? Ja. Nee, eigenlijk niet. Ik heb zelf nog geen oplossing bedacht. Maar als mijn vrouw, dat heb ik ook altijd gezegd... als zij het echt als overlastgevend veroorzaakt... ben ik bereid natuurlijk om dat te gaan proberen. Maar ik ga voor mezelf ook naar beneden... omdat mijn vrouw gaat me duwen, wat, wat Bert, Bert, Bert was. Het, hè? Nou ja, in ieder geval wat die man al zei. Ja. Die gaat me duwen en omduwen en dan, dan snurk ik niet meer. Maar ja, als zij het echt overlastgevend vindt... dan ben ik zeker bereid om dat te gaan proberen... en daar contact op te nemen met de huisarts. Ja, ben je überhaupt wel eens bij de dokter geweest met dit probleem? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk nee, niet. Nee, nee, Dat was misschien wel verstandig. <laughs> ja, als je wat liefst wil doen op Valentijnsdag, ik zou zeggen... <laughs> Maak eerst een eerste afspraak misschien, wie weet wat ja, eruit als, ja. komt, toch? Ja, hij is helaas nu al gesloten, dus ja. ik zal, ik zal ja, morgen even uh, bellen. Zeg maar dat Bert van mooi, de Radio ja. het gezegd heeft, dan komt het vast. Ja. Ja. Ga ik zeggen, ga ik Succes zeggen. Succes ermee en slaap rustig vannacht. Dank u wel, hey, he. fijne, fijne dag. dag. Joehoe, dag. Hoi. Dag. 0800 3000 555 Bellen met Bert